Ik vind het heel gezellig als je thuis zit. Ja, dan zit ik maar een beetje thuis te zitten. We gaan uh, naar de Canadese Begraafplaats en daar calioenen uh, neerleggen en een eerbetoon maken. Ik vind het vooral heel gewoon bijzonder dat, dat we daar kunnen zijn. Welkom op deze begraafplaats. Jullie zijn de toekomst van Nederland en je moet wel even weten hoe de geschiedenis in elkaar steekt. Er liggen hier in totaal 2611 soldaten begraven. En je moet je goed realiseren dat al die soldaten die hier begraven zijn, dat dat allemaal jonge mensen waren. Er zijn er bij 17 jaar jong. 32 jaar. Dat is jong hè? Ja. En er liggen er nog van ook, ik zag ook net iemand van 19 en 23. Hij is maart 1945 gestorven. En wat staat er achter? Age 17, dus dan is hij 17 jaar geworden. Dus dat is heel jong. Het was 12 toen de oorlog begon. Het was gewoon een kind. Het was jonger dan, wij, dan ik eigenlijk nu ben. Best is wel bijzonder <lacht> dat ze dat überhaupt zouden doen. Ik bedoel, ik, ik weet niet of ik dat er over zou hebben hoor. Het is gewoon niet fijn. Om er zo over na te denken dat ze zo jong zijn al gestorven. Dat zou gewoon betekenen dat je over een paar jaar in het leger moet en dan of gaat en dan niet meer thuis komt en dan ben je nog maar 19 of zoiets. En ja, die mensen, zouden, die mensen dachten niet dat ze niet meer zouden overleven. Ik heb eentje bij die graf gelegd omdat ik zag dat daar kapitein staat. En ja, ik vind het bijzonder dat een kapitein ook dood is gegaan. Ik voelde me best wel spannend, want het is een hele eer om hier te spelen. Omdat hier zoveel mensen liggen die voor jouw vrijheid hebben gevochten. En dat je daar zo voor mag optreden, dat is toch wel een eer. Dit soort verschrikkelijke dingen mogen gewoon nooit meer gebeuren. En dan is het belangrijk dat mensen blijven herdenken en uh, weten dat zoiets echt nooit meer mag gebeuren. En uh, ja, dat ze daaraan herinnerd worden. Nu zijn we een soort van vrij om te doen wat we willen, maar aan de andere kant denk ik van ja, waarom hebben ze de oorlog eigenlijk gestart en waarom zijn ze daarmee begonnen, want eigenlijk was het helemaal onnodig, want mensen deden niks fout. Ik ben blij dat ik hier een keertje ben gekomen om meer te weten over de oorlog.